Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig. Er is vrijmoedigheid nodig om God te volgen in plaats van een menigte. Je overmatig druk maken over wat anderen denken leidt alleen tot kwelling. Alhoewel we allemaal genieten als iemand goed over ons denkt, is het onmogelijk om altijd door iedereen aardig gevonden te worden. In Gods economie moeten we vaak bereid zijn om iets te verliezen om datgene te winnen wat we echt willen in het leven. Dat betekent dat we moeten stoppen om onszelf te vergelijken met de maatstaven van anderen en dat we moeten beginnen om voor God te leven. Je echte vrienden zullen je helpen om diegene te zijn die God wilt dat je bent. Zij zullen je niet veroordelen omdat je Gods roeping volgt. Deze vrienden zullen je aanmoedigen om God tot nummer één te maken in je leven. Zelfs wanneer iedereen bij je wegloopt, belooft Hij dat Hij je nooit verlaat of in de steek laat. Het leven wordt te gecompliceerd, verwarrend en gefrustreerd als we proberen zowel God als mensen te behagen. Je hoeft jezelf met niemand te vergelijken en je zorgen te maken over wat mensen van je denken. Leef je leven voor God en wees vrij om te zijn wie Hij wil dat je wordt. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik neem nu het besluit om alleen voor U te leven. Om naar de maatstaven en verwachtingen te leven van anderen zal tot niets leiden. U bent de enige die telt en ik wil die persoon zijn naar uw bedoeling. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.